Meneer Gasselblom, u bleef lang weg. Was er crisisoverleg nodig? Crisis? Nee, maar wel voorbereidend overleg. En dat duurde langer dan verwacht? Nou ja, is, euh, zoals u weet is er overeenstemming over de hervormingen die de Grieken inmiddels ook al voor een belangrijk deel hebben geïmplementeerd. En dat euh, brengt ons tot een heropening van de discussie over schuld, schuldvraagstuk. Ik heb steeds gezegd dat wij zullen pas definitieve beslissingen nemen over eventuele schuldverlichtende maatregelen aan het einde van het programma, dus volgend jaar, niet nu, um, en uh, eventuele schuldverlichtende maatregelen moeten binnen de afspraken van vorig jaar liggen, van mei 2016. Nou, daarbinnen wil het IMF eigenlijk meer duidelijkheid van ons hebben, wat zou het dan kunnen zijn. Uh, dus daar gaan de discussies uh, nu over en als we daar uh, voldoende voortgang in maken, hoop ik ook dat de IMF een stap zet in het programma. Waar ze tot nu toe betrokken zijn, maar niet onderdeel zijn van het programma, is onze doelstelling om ze ook echt onderdeel te maken van het programma. Nou, maar dat dat IMF... zijn de dingen die nu nog moeten gebeuren vandaag. En um, ik kan niet voorspellen hoe lang we daarover gaan. Maar dat IMF wil juist schuldverlichtende maatregelen. Zit u dan niet gewoon in een soort catch fancy toe? Nee, het IMF weet van ons en dat heeft Christine Lagarde ook publiekelijk bevestigd dat de uiteindelijke beslissing over de omvang van die schuldverlichting komt echt pas volgend jaar. Um... Daar kunnen we er gewoon nu nog niks over zeggen. Dat accepteren ze ook. Alleen zij willen nu meer specificiteit. Dat is het woord wat dan wordt gebruikt. En kunt u ze dat geven? Nou, daar gaan we vandaag het over hebben. Hoe dat uh, zou kunnen. Maar nogmaals: de echte schuldverlichting komt pas volgend jaar, hebben we steeds gezegd. Uh, en verdere invulling van hoe dat eruit zou zien. moet allemaal binnen de hoofdlijnen van uh, het pakket van mei vorig jaar. Dat zijn de grenzen waarbinnen ik moet werken en daarbinnen eh, wil ik dat Griekenland weer een stuk vertrouwen krijgt van ons en dus van de buitenwereld. En dat het IMF ook vertrouwen heeft, genoeg vertrouwen om naar het bestuur te gaan met een positieve besluit. Wat is specificiteit precies? Nou ja, kijk, We hebben vorig jaar aangegeven welke type maatregelen we zouden kunnen nemen aan schuldverlichting. De omvang daarvan eh, staat nog open. Daar kun je ook iets meer over zeggen, uh, wat de omvang zou kunnen zijn. Uh, maar dat zal echt een range zijn, dus een aangeven wat dat minimaal en maximaal zou kunnen uh, zijn. Klinkt een beetje als pap en nat houden, gewoon een beetje uitstellen. Nee, nee, nee, nogmaals, we hebben steeds gezegd, wij gaan echt pas opnieuw kijken naar verdere schuldverlichtende maatregelen, concreet het einde van het programma. Dus dat is geen uitstel dat is volstrekt in lijn met wat we steeds hebben afgesproken. Dus dit is niet het laatste. Hallo sir, hoe are you? Do you expect, we are fine, how are you? Yeah, thank you, you much. Do you expect a deal uh, today or shall we wait a little more? The deal with the IMF on the uh, medium-term measures that will allow you to uh, get back to the bailout? Well, of course, I, uh, I expect and I'm working on a deal today, but it will not be the end deal. We've always said that the final... Concrete decision on extra debt relief measures will come at the end of the program, which is next year uh, And on the other hand the IMF has asked for more clarity more specificity mm -hmm. uh, On how far that could go what that would look like uh, So that's what we're looking at today Could we give more specifics on what the debt measures could be but again the formal decision on debt relief if needed will come at the end of the program so So But before that, be on the rest of the macroeconomic assumptions that uh, come together with the measures, are we closing in with the IMF or are we still worse apart? Uh, on some topics there is still a different expectation, uh, for example of growth. But of course, as we are, once we take the final decision next year, then I would hope there is also more clarity on growth assumptions. So I think we have time between now and next year to converge further. And Greece can show that it refines the growth path. Is it going to be but long? Do you meeting? expect the, the decision that's going to be taken today that will allow the IMF to join the Greek program? Uh, that's the targets that I've set out for. Uh, it's time for the IMF to come on board to mm -hmm. formally take a positive decision for a IMF program. In other words, to be part of the program that we have. Um, but of course, they have made quite clear what they would require for that. So that's what we're going to work on today. The growth projections between the Europeans and the IMF are still far apart at this moment, just before the Eurogroup starts. We're talking about 2.5 that the Europeans are projecting, while 1% the IMF says is still the case. No, I don't think that the Europeans are that optimistic, <laughs> but they are apart. You're right. But this is something that uh, it's not a matter of political decision-making. You know, you, c you can't ask a group of ministers to come to some kind of political agreement on what the growth forecast should be. This is technical work. So the experts should discuss it with each other and hopefully they will converge. Um, not necessarily today, but certainly when we decide finally on the exact size of the debt uh, measures, which will be at the end of the program next year then it would be very useful if there is convergence between the institutions. I can't hear you because you're all talking through each other. What is your opinion for the reforms from the French president on the Eurozone? So what do you think ah, about it? Cool, I don't have the time for that now. Any questions on uh, Greece, which is the main topic today? disbursement of the next tranche, when will you decide on the disbursement of the next tranche for the EU? If all goes well today and all the prior actions are implemented to the satisfaction of the institutions that could be done well in time before the summer. The European so. Commission today, sorry, uh, one question on Portugal as well. The European Commission uh, proposed today the abrogation of the EDP procedure, uh, the EDP for Portugal. Not on the Eurogroup today, I know, not on but the agenda, uh, when so do I the to go the Not on the Eurogroup again today. Ask me again later. on. Um, have <coughs> um, Heel <coughs> veel <coughs> voorbereiding, heel veel gesprekken, uh, voorbereiden van mogelijke oplossingen en conclusies, en dan gaan zaal binnen met heel veel verwachtingen die nog ver uit elkaar liggen is en dan hoop ik ze bij elkaar te brengen. Is dit voor u een bijbaan of eigenlijk de meest uitdagende klus van uw baan? Het is in ieder geval als ik hier ben en zeker op dit soort momenten waarin de spanning weer oploopt is het echt mijn hoofdbaan en heb ik niks anders in mijn hoofd zitten anders komen we er zeker niet uit dus ik moet me nu echt hierop concentreren en dan is er morgen weer tijd voor Nederlandse problemen. Deze. Donc on est donc on est